Het doet mij heel genoeg om deze Thijs Lange te kunnen aankondigen. Kijk, jonge wetenschapper. Thijs gaat een verhaal vertellen over Nederland. Als belg, maar hij is ook verbonden met de Universiteit van Tilburg. Dus hij begrijpt okay. ook iets van de Nederlandse maatschappij. En heeft professioneel onderzoek gedaan. Ik stel voor dat we hem drie kwartier echt het woord geven. En daarna discussie en vragen. Het woord is aan pijs. Dank u wel, Alexander. Dank voor de, de uitnodiging. Het nou, is tof om een keertje hier te komen spreken. Meestal spreek ik voor collega-wetenschappers en dat is een heel andere presentatie dan het publiek dat ik hier vandaag voor mij heb. Dus ik vind het eigenlijk heel tof om te mogen doen. Ik heb bewust ook gevraagd om een aantal plaatjes te kunnen tonen. Het naar mij te kijken, dan kun je ook altijd kijken naar wat beeldmateriaal. En het beeldmateriaal gaat ook nog relevanter worden dan, dan dit. Maar dit is toch wel bewust gekozen, niet alleen omdat ik in Nederland ben en ik werk in Tilburg. Dus dan ik weet ik niet of jullie de figuur kennen op de afbeelding. Het is de, de Reus, of ja, zo ik ken niet iemand anders, de Reus, de Efteling. In klein ruimte staat er weer die figuur is natuurlijk niet willekeurig gekozen, het is eigenlijk gekozen omdat dat de kernboodschap goed weergeeft van wat ik vandaag wil vertellen. En die kernboodschap is eigenlijk heel simpel samen te vatten. Namelijk dat enerzijds de publiek op de politieke toekomst van de basisinkomen er helaas in de meeste Europese landen niet rooskleurig voor staat. Althans, wat betreft de publieke opnieuw. Daar gaat mijn onderzoek over. En waarom ziet het er niet rooskleurig uit? Omdat het basisinkomen, voorstanders van het basisinkomen, voor een aantal reuze uitdagingen staan. Vandaar de reus. Er zijn heel wat reuze uitdagingen, uh, die uit mijn onderzoek wijken, die elke voorstander van het basisinkomen best in overweging neemt en om best tracht te bestrijden in de mate van het mogelijke. dat is het negatieve nieuws, het pessimistische nieuws. Het optimistische nieuws is dat er Toekomst, de politieke toekomst in Nederland er misschien wel veel rooskleuriger uitziet dan in de meeste andere Europese. En ik ga jullie vandaag wat stelselmatig meenemen en uitleggen waarom dat dan het geval is. Uit wel duidelijkheid, een boodschap vandaag is niet, een basisinkomen is gaat het morgen zijn, de publieke opinie is daar volledig voor gewonnen en dat is politiek een haalbaar project morgen. Maar het verhaal is dat in Nederland toch wel wat Ruimte is voor optimisme op dat gebied. Het gaat duidelijk worden waarom dat is. Nu, even voor de duidelijkheid: dat idee van die reuzen en die reuze politieke uitdagingen, dat, dat idee van reuzen komt uit het boek van, van Guy Stein. Ik weet niet of sommige van dat gelezen hebben, maar hij zegt eigenlijk een heel aantal jaren geleden al dat hij zei het basisinkomen moet er eigenlijk komen omdat het over acht mega-uitdagingen, reuze uitdagingen, staan in onze maatschappij. En het basisinkomen is er om die uitdagingen aan te gaan. In mijn boek, ik ga het zo dadelijk voorstellen, gaat het niet over de uitdagingen die een basisinkomen moet oplossen, maar gaat het over de uitdagingen die er nu tussen de, in, tussen de invoering van een basisinkomen staan. Goed. Dus wie ben ik voor? Ik begin nog heel kort even, dus ik ben inderdaad onderzoek aan Tilburg Universiteit waar ik onderzoek doe naar publieke opinie over sociale zekerheid en daar dat, dat is een basisinkomen ook ingegeven. Daarnaast ben ik ook verbonden aan de KU Leuven in België en daar doe ik ook onderzoek naar stormen en basisinkomen en daar ben ik heel specifiek verbonden aan het Basic Income in Belgium project en dat is een project een aantal verschillende Vlaamse universiteiten waarin we willen maken wat nu het effect is van een basisinkomen op armoede, op inkomensonderwijken, op werkzaamheidsgraad enzovoort. Maar in dat project kijken we ook naar publieke steun voor een basisinkomen. Vandaag gaat mijn verhaal vooral gebaseerd zijn op de volgende twee bronnen. Dus je hebt enerzijds aan de linkerkant een recent onderzoeksrapport dat ik met een aantal collega's uit Tilburg gepubliceerd heb. En dat gaat specifiek over de Nederlandse context. De titel zegt eigenlijk altijd, al: zo, wie steunt welk type basisinkomen. We kijken echt naar publieke opinie over verschillende soorten basisinkomen in Nederland. De rechtse afbeelding is de cover van mijn boek. En dat boek is eigenlijk een veel breder verhaal, dus dat gaat niet enkel over Nederland, het gaat veelal over ja, laat ik zeggen, westerse landen, Europa, Verenigde Staten, Canada enzovoort. En dat boek geeft eigenlijk een overzicht van wat we weten over publieke opinie, over hun basisniveau. En met name ook over de implicaties daarvan dan voor de politieke haalbaarheid van hun Wat ik vandaag kan vertellen, dat ze deels gebaseerd zijn op het onderzoeksrapport en deels op het, op het boek. Met dan een specifieke focus op Nederland. Dat is een beetje de inhoudstafel van het boek, dat is niet zo heel erg relevant. Wat relevant is, wat ik toch wel wil vermelden is dat ik in mijn onderzoek telkens kijk naar de publieke opinie over wat ik noem het ideologische beeld van een basisinkomen. En dat is de definitie die jullie allemaal kennen, dat is het universeel, onverwaardelijk inkomen. Dat iedereen geen doet, geen werkvoorwaarden. Simpel, dat is het idee van een basisinkomen. Maar ik kijk in mijn boek, ook in mijn onderzoek, ook heel sterk naar verschillende soorten van basisinkomen. En daar gaat het erover hoe hoog is dat basisinkomen? Hoe wordt dat gefinancierd? Dus al die zaken, dat misschien op het eerste zicht de lijst details lijken, maar die in de praktijk natuurlijk uitermate belangrijk zijn, Daar ga ik ook naar wat dat betekent in de publieke opinie. Dat gaat zo duidelijk, worden. Ik ga vandaag vooral focussen op het vijfde oosten, de conclusie, waarin ik inga op de implicaties van publieke opinie voor de politieke haalbaarheid van basisinfoot. Met de focus op nederland. Ik denk dat dat wellicht het meest zal doen. Ja. Dit is een tabel die jullie niet kunnen lezen. Het <lacht> uh, is niet ja, zo heel erg relevant. <lacht> wat ik hier gewoon nee, maar aan wil aantonen is dat mijn onderzoek niet gebaseerd is op één peiling, maar eigenlijk een, een samenhaafsel is van zowat alle peilingen waar ik weet van heb dat ze bestaan. Dus het proberen om zo breed mogelijk overzicht te geven van hoe zit dat nu met die publieke opinie over een basisinkomen in, Europa. laten we even zeggen, Europa. En we starten helemaal in 1989 en we gaan tot 2021. Dus we proberen ook een overzicht te geven doorheen de tijd. Die peilingen, die kan je wel onderdelen in twee grote soorten peilingen. Dat lijkt misschien wat onderzoekstechnisch. Maar dat wordt straks belangrijk. Dus normaal gezien, als ik voor wetenschappers zo spreken dan spendeer ik hier een half uur aan onderscheid tussen die twee dingen. Nu ga ik het gewoon heel wat en simpel zeggen. Het aan de ene kant heb je, wat ik noem, klassieke surveys, klassieke telling, waarin dat je aan een groep mensen één bepaald type basisinkomen voorstelt. En je vraagt hen dan, bent u nu voor of tegen de invoering van het basisinkomen. Zeg simpel. Het tweede is iets complexer, dat zijn zogenaamde survey-experimenten of experimenten die we doen binnen pijlen. Daar kan ik heel veel over vertellen, maar wat het belangrijkste is om te weten, is dat we daar eigenlijk verschillende soorten van basisinkomen voorleggen aan verschillende respondenten, aan verschillende mensen. Concreet voorbeeld, het is nu van de Basic Income in Belgium Survey, waarin we een basisinkomen voorstellen van verschillende hoogten. Sommige mensen krijgen een basisinkomen van 500 euro, een andere groep krijgt eentje van 1000 euro en een andere krijgt eentje van 1500 euro. Wel duidelijkheid: ze krijgen dat niet, ze krijgen dat gewoon te lezen. En dan wordt hen de vraag gesteld in welke mate steunt u nu dit basisinkomen? En dat laat ons toe om op heel simpele wijze te gaan vergelijken of burgers nu vooral zo'n basisinkomen van 500 euro willen of ze er liever eentje van 1000 of 1500 euro willen. Dat is een beetje het onderscheid tussen die twee. Goed, dat was het onderzoekstechnische. Nu gaan we terug naar de reuze uitdaging. Want ik wil dus vandaag met jullie graag één voor één overlopen. En ik ga een telkens aangeven wat nu precies de uitdaging is. En dan een beetje ook aangeven in welke mate dit nu in Nederland een uitdaging is. En we starten bij de eerste uitdaging. En die bestaat erin, die gaat eigenlijk over de vraag, niet of een basisinkomen populair is, maar wel of het populairder is dan zijn concurrenten. En wat bedoel ik met concurrenten? Dat bedoel ik concreet met bijvoorbeeld middelen, middelen de toestelde sociale bijstand. Is een basisinkomen, een universeel basisinkomen, is dat populairder dan de bijstand? Het kan ook gaan over, is een basisinkomen populairder dan het idee van een basisbaan in plaats van een basisinkomen? Dus het gaat er eigenlijk wel eens over om te kijken, is nu dat inkomen, dat universeel en onderwaardig inkomen, is dat niet populairder dan een aantal van de concurrenten die er ook worden voorgesteld. En dan is het verhaal, als je het globaal bekijkt, niet zo erg optimistisch. Omdat wij eigenlijk heel vaak zien dat een basisinkomen in vele gevallen vrij populair is. 60, 70 procent van de bevolking zegt, ja dat moeten we doen zo'n basisinkomen. Maar we zien tegelijkertijd dat die steun voor die concurrenten soms even hoog ligt of zelfs hoger. En dat is een probleem. Het kan een probleem zijn voor de politieke toekomst van een basisinkomen, omdat je mogelijk niet het mandaat hebt dat dat is wat de burger ook effectief verkiest. En dat is wel belangrijk, een belangrijke boodschap dat je zou moeten kunnen meegeven aan beleidsmakers: dat het basisinkomen populair is dan zijn tegenaan is. Goed, dit is een. een, een een Grafiekje waarin dat een beetje duidelijk zou moeten worden wat je hier in het, in het blauw ziet. Dat is Europese data van de European Social Survey. Wat je in het blauw ziet, is telkens de steun voor de invoering van een universeel basis. Het oranje, dus het blokje ernaast, is de steun voor een volledig middelgetoetste welvaartstaat. Dus concreet is er aan mensen gevraagd: wat zou je er nu gaan vinden? Als we nu alle sociale uitkeringen, als dat enkel nog zou gaan aan mensen met een laag inkomen, en we niets meer zouden geven aan mensen met midden- en hoge inkomens. Dat is wat het compleet tegenovergestelde wat een universeel basisinkomen is. En dan zien we dat in veel landen die steun eigenlijk vrij gelijkaardig is. In sommige landen is er zelfs meer steun voor die wel welvaartsstaat. Bijvoorbeeld Italië. Is daar een. Het goede nieuws voor jullie is dat je hier in de Nederlandse context, dus Nederland staat telkens vooraan, een heel duidelijk onderscheid ziet. In Nederland is dat universeel basisinkomen veel en veel populairder dan het idee van zo'n volledig middelige doelstuk wel bij staat. Dus in Nederland ziet, die, ziet dat er wat rooskleurig uit op dat gebied. Dus als je kijkt naar die, dat ontvog in Nederland, mijn interpretatie daarvan zou zijn, na nou, deze afbeelding, namelijk die hele toeslagenaffaire en die participatiewet, die in Nederland bijzonder streng is en waar wellicht de gemiddelde Nederlander intussen ook wel de mond of genoeg van heeft. Dus dat speelt denk ik Nederland. Dus ik moet wel toegeven dat die, die daden van die peiling, die dateren van voor de toeslagenaffaire bekend werd, maar natuurlijk dat dat maatschappelijk fenomeen speelde. En dat Nederlanders zich daar wel al bewust van waren, nog voor de affaire naar boven Dus in Nederland ziet het er op dat gebied wel rooskleurig uit. Het lijkt dus inderdaad zo te zijn dat Nederlanders wel willen gaan voor universiteit. Het lijkt wel populair te zijn in de publieke opinie. Maar dan kom ik bij een tweede uitdaging. En die tweede uitdaging die bestaat erin dat wij in best wel opinieonderzoek vinden, dat er een soort, ja, de mensen wat bij achter staan ten, ten aanzien van de specifieke combinatie van volledige universaliteit, dus we geven het aan iedereen, en het idee van volledige onvoorwaardelijkheid. Ze dus moeten er ook helemaal niets op terug. Dat lijkt voor veel burgers, waaronder ook de Nederlanders, wat moeilijker te accepteren. Een voorbeeldje daarvan geven, dat is helaas geen Nederlandse gaat dan naar Belgische daar. Dus we zien, wanneer wij zeggen dat een basisinkomen volledig onverwaardig is, dat de steun voor een volledig universeel basisinkomen laag ligt. Maar op het moment dat je het bijzegt, van, oké, okay, iedereen krijgt het op voorwaarden dat men een bepaalde participatievoorwaarde voldoet. Geen participatievoorwaarde zoals dat ingeschreven staat in de participatiewet, maar veel breder dan dat. Bijvoorbeeld het volgen van een opleiding berichten van mantelzorg, het doen- aan vrijwilligerswerk, dus dat soort participatie. Dan zie je die steun voor universaliteit eigenlijk zeer sterk, stijgen. In Nederland, interessant genoeg, ik ga ik ze duidelijk zeggen, in Nederland zie je dat iets minder. In Nederland is dat verschil tussen de steun voor een volledig universeel basisinkomen of een volledig onverwaardig basisinkomen en een participatieinkomen veel kleiner. Opnieuw zou ik kunnen zeggen: dat betekent dan dat het universele en het onvoorwaardelijke basisinkomen positieve toekomst heeft in Nederland. Dat is wel een kanttekening bij de plaats. En dat brengt mij bij uitdaging 3 en dan gaat het over politiek. Er wordt wel eens gezegd in de ja, basisinkom-literatuur dat het idee van een basisinkomen dat eigenlijk links nog is, nog rechts is. De, en dat kan in intellectuele kringen inderdaad wel zo zijn, maar we zien in de publieke opinie heel sterk dat daar toch wel sterk politieke verschillen bestaan. Met name we zien we dat rechtskiezers vaker tegen een basisgevogen zijn naar linkskiezers. Dat vinden we eigenlijk in bijna elk land, ook in Nederland. Dus je zou je de vraag kunnen stellen: misschien wil wel enkel de linkse rol. Ik weet niet of ik die term mag gebruiken, dat is misschien. Maar <lacht> ik het is misschien dus ook de beste term. Ik kan ook. Ja, ja. Het is misschien wel enkel wel die linkse wolk, zo'n basisinkomen. En dan kan je de vraag stellen, ja, maar is dat dan problematisch voor de politieke haalbaarheid van een basisinkomen? Mijn interpretatie of mijn visie daarop is ja, dat is problematisch. Waarom is het problematisch? Niet zozeer omwille van het feit dat je een basisinkomen zou kunnen invoeren. Maar wil je daar ook een duurzaam basisinkomen van maken dat op termijn genereus blijft, dan heb je een brede coalitie nodig, waarbij ook partners uit het centrum, en misschien zelfs mensen van politiek rechts ook overtuigd zijn van het idee. En dat brengt mij terug bij dat participatieinkomen. Dus ik zei daarnet, in Nederland is dat het verschil tussen de steun voor een onbewaren inkomen, dat je een blauw ziet, en het participatieinkomen wat je in het oranje hier ziet op het tweede plankje is zeer klein. 39% gaat voor een onvoorwaardelijk basisinkomen, 41, 42 voor een participatieinkomen. Maar dat algemene beeld maskeert wel belangrijke politieke verschillen. We zien met name dat de rechtskiezers, ik denk vooral aan de VVD-kiezers hier, zijn wel helemaal geen onvoorwaardelijk basisinkomen. Ze zijn misschien wel bereid om, een, om te gaan voor een participatie. En we zien opmerkelijk genoeg zien we dat het bijvoorbeeld ook bij de kiezers van GroenLinks het verschil is kleiner, maar ook die kiezers lijken iets meer te willen gaan voor een participatie. Dat is belangrijk, omdat ik denk dat met het oog op coalitievorming, als je al die politieke spelers mee wil krijgen in het verhaal, dan lijkt de participatie inkomen. De meest geschikte kandidaat, politiek. We gaan daar straks nog op terugkomen waarom, dat dat misschien waarom het ook een slecht idee kan zijn. Maar met een over het oog coalitievorming lijkt dat een van de kandidaten die het meest in aanmerking komt. En ik, ik moest daar ook meteen denken aan, aan de terminologie die ik van jou eens gehoord heb, Alexander. Dat je zei: misschien moeten we het niet een basisinkomen noemen, maar een burgerbijslag, een analogie van de kinderbijslag. En dan, als, ik, als ik dan die term bekijk, dan denk ik meteen, het lijkt wel dat de Nederlander een burgerbijslag wil zolang daar iets van burgerbijdragen tegenover staat. En dat is niet de, de strikte interpretatie van een burgerbijdrage, je moet werken, zoals we dat vandaag kennen. Maar dat gaat, lijkt in onze polizolse pijlen, breder te gaan en gaat ook over, zoals ik daarnet al zei, het volgende opleiding, mantelzorg. De enzovoort. Maar dat lijkt in het hoofd van de Nederlander dus wel belangrijk te zijn. Wat ik hier ook nog wil tonen is, het lijkt dus inderdaad zo te zijn dat er de meeste kans op coalitievorming is met een participatie Wat ik ook bijzonder interessant vind, en dit is het nieuwe kaart van Nederland, is dat de Nederlander helemaal niet gewonnen is voor een basisinkomen dat 500 onder de Bijvoorbeeld een basisinkomen van 500 euro, nee, daar zegt zelfs politiek rechts van, laten we dat maar niet doen. En politiek links zegt eigenlijk hetzelfde. We willen liever dat, dat een basisinkomen dat geen rust is. Maar dat brengt mij tot de volgende uitdaging. En die volgende uitdaging die bestaat erin dat er in publieke opinie vaak een soort conflict is tussen vraag en aanbod. En daarmee bedoel ik dat de publieke vraag voor een bepaald soort basisinkomen vaak groter is dan het de, de aanbod. Dus de institutionele capaciteit om dat basisinkomen effectief aan te doen. Ik heb het daarnet al even aangehaald. Eén vraag-en-aanbodconflict gaat over dat participatie dus Het lijkt zo te zijn dat ah, Nederlanders van verschillende politieke kleuren zijn het meest gewonnen voor dat idee. Maar we weten dat dat participatieinkomen al heel veel gecritiseerd is geweest uit de basisinkomen uiteraard, ja. omwille van het feit dat dat het een soort nachtmerkscenario creëert. Want je moet een soort, wil je dat echt in voegen laten treden, dan heb je een soort ja, overheidsapparaat nodig, dat het we allemaal moet gaan controleren en eventueel sanctioneren wanneer je dan niet aan die voorwaarden voldaan. wordt. En dat is gewoon geen begin aan. Moreel gezien kan je er wel ideeën over hebben, maar zelfs administratief gezien is het bijzonder moeilijk. En dat zegt men hier: kijk, er is een conflict tussen die vragen en dat aanbod. Mensen willen dat, maar eigenlijk kan men ons overheid dat niet. Nu, nee. mijn persoonlijke visie daarop is dat dit. Ik er wel in mee dat als je dat effectief, zeer streng, willen controleren, we sanctioneren. Dat is zowel voor mij persoonlijk dan moreel gezien, maar ook administratief gezien, is dat gewoon onhaalbaar. Maar je kan daar natuurlijk ook een veel minder <tie> strikte interpretatie van doen. Okay, een voorbeeld kan zijn dat je van de Nederlander vraagt, als iedereen een basisinkomen ontvangt, dan moet je halfjaarlijks of jaarlijks moet je een bewijsje uploaden op een centrale website waar het blijkt ik volg een opleiding, of ik doe mantelzorg, of ik doe verlogisch werk. Het is helemaal niet zo indringend als mensen soms wel denken van een participatieinkomen dat het zal zijn. Maar goed, als een persoonlijke mening, dat is niet gebaseerd op uh, onderzoek, dus daar kunnen we van mening over verschillen. Een tweede vraag en aanbodconflict gaat over wat ik net zei, over dat genereus basisinkomen. Dus we vinden heel vaak in peilingen dat mensen zeggen, een basisinkomen ja, daar ben ik voor. En het mag liefst nog genereus zijn, laat het maar ook genereus zijn. Maar tegelijkertijd zien we ook dat er weinig bereidheid is tot het betalen van extra belasting of het invoeren van besparingen elders in de sociale zekerheid of in andere beleidsdoelstellingen. En dat, is natuurlijk, dat kan problematisch zijn, omdat ja, als je een genereus basisinkomen wil invoeren, dan is de kans groot dat je wel belasting of besparingen gaat doen, zeker op korte termijn. Ik Weet dat het argument van veel voorstanders van een basisinkomen is, dat gaat zichzelf terugverdienen. Dat kan, daar, daar wil ik nog over discussiëren, maar dat zal niet vanaf dag 1 zijn. Dag 1 moet er een bepaalde manier gevonden worden om dat te financieren. Ik heb net een folder zien liggen dat het ook bij de vermogens gezocht moet worden, volledig mee eens maar dat denkt opnieuw weer andere uitdagingen mee op kunnen komen. Nu een concreet voorbeeld. Dit, is, dit zijn helaas geen Nederlandse data, maar dat zijn data uit de UK, uit het Verenigd Koninkrijk, waarin in een tijd eerst aan mensen gevraagd werd bent u nu voor een basis gekomen. En ongeveer bijna 50% zegt, ja, laat ons dat doen. En aan die werd dan gevraagd: Ben je nog steeds voorstander als dat ook betekent dat er een verhoging van de inkomstenbelasting gaat zijn? Of als dat ook gepaard gaat gaan met besparingen in andere sociale uitkeringen? En dan zie je die steun heel erg slink. Dan is het nog maar iets boven de 20% die uiteindelijk zegt: Ja, dat doen we. Dus daar zit je wel met een soort ja, conflict tussen vraag en aanbod. Waar je. Mee zal moeten omgaan. Uitdaging 5 heeft daar deels mee te maken en gaat over sociale was. Dus we zien eigenlijk dat in peiling na peiling aan, toont aan dat het met name de hogere inkomsten zijn en ook de, de wat gegoedere middenklasse die tegen een belasting inkomens is. En een van de redenen daarvoor is inderdaad dat ze vrezen dat die belasting dat ze eigenlijk meer zullen moeten betalen dan ze zullen ontvangen. Heel krui en kort op de bocht. En ik weet niet of jullie dat lied kennen, maar dat is een bekend Vlaams lied. Dat zegt: De middenstand regeert het land. Het lied van Luc van de Vos, die helaas overleden is. Maar dat drukt een beetje het idee uit dat die middenstand, die gegoede middenstand, dat dat een zeer belangrijke speler is in de politiek. We weten met name er heel wat onderzoek uit de politieke wetenschappen, dat beleidsmakers snel geneigd zijn om de attitudes of de opinies, de visies van die middenklasse en de hogere inkomens te volgen. Dat kunnen we verwerkelijk vinden, vind dat persoonlijk verwerkelijk. Maar dat is wel de realiteit waar we vandaag leven. Je kan ook zeggen dat de basis van het basisinkomen gaat helemaal veranderen, die dynamiek, dat kan. Maar dat is helaas nog niet de realiteit waar we vandaag leven. Dus mijn boodschap is, als die middenklasse en die hogere inkomensgroepen, als die niet mee zijn in het verhaal, dan heb je een politiek beroep. Ik ga het niet wat, wat data laten zien. Het belangrijkste wat je hier eigenlijk ziet, is dat in de meeste landen inderdaad die hogere inkomensgroepen minder voor een basisinkomen zijn dan de lagere inkomensgroepen. En dat zien we in Nederland ook. Wat maakt de, toekomst, of de politieke toekomst voor Nederland wat rooskleuriger dan in veel andere landen? Is het effect van opleiding. Want hier is Nederland een duidelijke uitzondering. Wat zien we in Nederland? Dat blijkbaar de groep van opgeleiden meer voor een basisinkomen te vinden. En opnieuw, dat is positief nieuws voor de politieke haalbaarheid van een basisinkomen. Omdat we opnieuw uit heel wat onderzoek uit politieke wetenschappen, weten dat beleidsmakers vaker hun beleid afstemmen op groepen die hoger opgeleid zijn. Dat komt met name omdat ze vaak meer kennis en know-how hebben om ook effectief dat beleid te beïnvloeden. Dus wat dit betreft, denk ik dat dit in Nederland wel een unieke situatie is waarin je die hoger opgeleide groep hebt die niet noodzakelijk tegen de basis komt. Dat is interessant. Uitdaging 6 gaat het niet over sociale klasse, maar gaat over leeftijd of generaties. En... Ik vond deze al interessant, eigenlijk. ik had het een klein beetje wat Ik ga geen inschatting doen over die mensen. Of niet, is duidelijk. Als je kijkt naar, naar pijlen, dan zou je eigenlijk verwachten dat het de vol zit met jonge mensen. Met erg jonge mensen. Want we zien dat in peiling na peiling dat ouderen, en met name gepensioneerden veel meer tegen de vadersemproon zijn dan jongeren. En opnieuw, dat kan problematisch zijn voor de politieke haalbaarheid van de vadersemproon, want die groep van ouderen is wel een electoraal belangrijke groep in onze vergrijzende maatschappij. Dat is een groep die weegt op het beleid, niet alleen omdat ze talrecht zijn, maar ook omdat ze vaak goed georganiseerd zijn, veel tijd in beschikking hebben om beleidsmakers te beïnvloeden. In sommige landen hebben ze zelfs hun eigen politieke partij. Jo. Jo. Jo. Dat is zeker niet over geld geval. Maar dat is dus wel kan wel een probleem zijn als je die groep niet meekrijgt. Nu, waarom zijn die ouderen tegen? Enerzijds, ja, intuïtief zou je misschien denken, dat kan of zou er mee te maken kunnen hebben dat de gemiddelde um, gepensioneerde misschien niet zo hervormingsgezind is. Misschien wat conservatiever in de waarde, laat het systeem maar gewoon zoals het nu is, we gaan daar niet te veel aan mogen. Dat, dat zou één ding kunnen zijn, dat weet ik niet. Zelf. Wat we wel weten, en dit is het nieuwe data dat het Verenigd koninkrijk, is dat ouderen, veel minder het gevoel hebben dat ze gaan winnen bij een basisinkomen. Dus dit is een vraag waarin aan de bevolking de vraag wordt gesteld: denkt u nu persoonlijk profijt te halen uit dit basisinkomen? En dan zie je dat de percentages eigenlijk vrij laag zijn. Zelfs bij jongeren zeg maar iets boven de 30%, ja, ik ga erop vooruit met zo'n basisinkomen in mijn leven. Maar bij de ouderen is het wel bedroevend laag, zal ik zeggen. Het is dus nog geen 10% van die ouderen, denk ik, van die 65 plus's, denk op de 65-plussers, denkt erop vooruit te gaan met een basisinkomen. Ja, hebben die inderdaad? Ja, dat inderdaad. Dat heeft er inderdaad veel mee te maken. Dus waarom is er minder eigenbelang? Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat veel ouderen dan een pensioen hebben. Ze hebben die inkomenszekerheid. Jullie noemen dat een, Ze hebben al een basisinkomen. Ja, precies. Dat begrijp ik vanuit het Nederlandse context. Maar dat is in de meeste Europese landen dat idee van een basisinkomen voor ouderen is, is er niet echt. Maar goed, ze hebben wel in veel landen dat pensioen en die inkomsten. Wat ook belangrijk is is dat deze groep en deze groep zijn nog op de beroepsactieve leeftijd. Zij kunnen dat basisinkomen nog accumuleren met inkomsten uit andere bronnen. Bij deze groep en mensen vaak niet meer actief op die arbeidsmarkt. Soms omdat het niet meer gaat, soms omdat die arbeidsmarkt ook gewoon niet meer voorop staat. Maar dat zorgt er natuurlijk wel voor dat men zich de vraag stelt: ja, ga ik er nu eigenlijk op vooruit of op achteruit in vergelijking met het pensioen dat ik momenteel ontvang? In de Nederlandse context, en ik... ik ben blij dat jullie die reactie meteen hadden, want we hebben al een basisinkomen. In de Nederlandse context. Zie ik die toekomst voor op dit gebied ook weer ons kleurig in. En dat heeft alles met deze drie wetten te AOW, jullie ja. hebben inderdaad al een basisinkomen voor alles. Dus mochten jullie een basisinkomen invoeren, kan ik op dat gebied, op het gebied van de pensioen, zullen er niet zoveel mensen erop achteruit gaan. En ik vergelijk dat graag met het Belgisch pensioenstelsel. dat het typisch voorbeeld is van pensioenverzekering. Waar we zitten met maximumpensioenen van hoger dan 7000 euro. Ja, helaas. Dat soort systeem hebben wij in ons land gecreëerd. Maar dat betekent wel dat er een grote groep gepensioneerden is. Die, mocht je zo'n halsing invoeren en mocht dat het pensioenstelsel vervangen of daar nog aan morgen, dan gaat er een grote groep zijn die eigenlijk zeer sterk verliest. En dat is politiek. Dat krijg je gewoon niet verkocht. Maar in Nederland heb je die situatie niet. Dus ik, ik zie daar die toekomst opnieuw wat rooskleurig. Als het dan over de toekomst gaat, zijn er ook vaak mensen die eigenlijk dat leeftijdsverschil op een heel positieve manier interpreteren. Die zeggen van kijk, het gaat hier over ouderen zijn tegen, maar die jongeren zijn wel voor. En dat is positief. Want dat betekent. Dat we binnen een aantal generaties in een wereld gaan leven waarin ja, iedereen zo'n basisinkomen in komen, het is toch veel meer dan dat het vandaag het geval is. Want jongeren zijn vol. En tegen die mensen zeg ik dan meestal van, ja, dat, dat zou kunnen, dat dat het geval gaat zijn. Dat dat effectief gaat gebeuren. Dat is de, ja, de optimistische interpretatie van wat we hier zien. Maar je hebt ook een wat negatievere interpretatie. En die stelt dat dit eigenlijk geen generatie effect is, maar een leeftijdseffect. Hmm. Het zou best kunnen dat de jonge mensen van vandaag, dat zij minder voor een maatsing komen worden naar maatsouden. Daar heb ik op dit moment helaas geen antwoord op. Dat weten we niet. Maar dat is natuurlijk wel erg relevant voor de politieke toekomst. De laatste uitdaging gaat over negativiteitsbasis. Dus wat ik in de analyses in mijn boek heel sterk vind, is dat burgers op een of andere manier toch gevoeliger zijn aan negatieve informatie over het basisinkomen dan ze zijn over positieve informatie. Wat betekent dat concreet? Als je vertelt het basisinkomen gaat een aantal positieve gevolgen hebben, bijvoorbeeld op het gebied van armoedebestrijding, inkomensongelijkheid, werkgelegenheid. Dat positieve gevolgen hebben, ja, oké. Okay. wordt gebeurt eigenlijk niet zo heel veel met ons stuk. Dat is redelijk gelijk. Als je daar tegenover zegt dat het negatieve gevolgen hebben, bijvoorbeeld het gaat de armoede vergroten, of het gaat ervoor zorgen dat mensen niet meer willen werken, dat soort argumenten, dan zie je een heel sterke daling En dat is opnieuw problematisch, want dat maakt het makkelijker voor tegenstanders van een basisinkomen om eigenlijk heel dat beleid te naar beneden. Ja. In plaats van ja, exact. En, en het is moeilijker te voorstanders dan het naar boven te Een voorbeeldje hiervan is in de, in de in Basic Income in Belgium Survey. Dus wat we daar hebben gedaan, hebben we mensen bepaalde bepaald type basisinkomen gegeven en nadien hebben we op willekeurige wijze gezegd wat het zou doen, wat de voorspelling is dat het gaat doen met armoede, zo enzovoort. En dan zien we dat met name linkse kiezers daar eigenlijk gevoelig voor zijn, voor dat soort van negatieve informatie. We hadden eigenlijk intuïtief verwacht dat het, dat, dat vooral de rechtse kiezers zijn, ook omdat er we wel wat bewijzen dat, er staat, dat de in Staten dat vooral rechtse kiezers zijn, die gevoelig zijn aan dat soort van informatie Wat gaat een basisinkomen hun eigen doen. Maar we zien dat over alle kiezers heen. Dat betekent niet, dat ze ook om dezelfde uitkomst geven. Bij linkse kiezers zien we vooral dat de effecten van basisinkomen op armoede zeer belangrijk zijn. We zien met name dat wanneer er gesteld wordt dat een basisinkomen tot meer armoede zou kunnen leiden, dat de steun enorm daalt. En ik weet dat er nu wellicht een aantal mensen zijn die de wenkbrauwen fronsen en zeggen: ja, maar zo'n basisinkomen gaat ook nooit de armoede toenemen. Dat is ook niet de bedoeling, hè? Absoluut niet. Maar er is wel onderzoek, op basis van allerlei microsimulaties, dat aantoont dat onder bepaalde voorwaarden een basisinkomen wel degelijk komen. Maar zelfs los van die discussie gaat het er misschien niet over wat gaat het effectief het resultaat zijn, maar gaat het er over wat is er in het publieke debat. Wat is het? Dit komt nu uit onderzoek, maar ik ken perfect Pak afgevaardigden in België die hetzelfde argument maken. Die tegen een achterban zeggen: Ja, zo'n komen dat moeten we niet doen. want Dat kan toch meer armoede blijven. En dat blijkt bijzonder effectief te zijn bij hun achterhangen. Want de linkse kiezers zijn zeer is voor het idee dat ze naar voor maar naar achteren Op het gebied van armoede. Rechtse kiezers geven voor alle duidelijkheid ook een aan. Ook daar zien we dat, wanneer we zeggen dat de basisinkomen toch meer aan zien we ook dat rechtse kiezers uh, minder voor het idee zijn. Maar wat vooral belangrijk is voor rechtse kiezers, en dat zal jullie nog niet verrassen, gaat over wat het met de werkzaamheidsgraad doet. Gaan er nu meer of minder mensen werken? Dat is waar de rechtse kiezer vooral wakker van ligt. Ik ga straks nog een ander voorbeeld geven over hoe rechtse in sommige contexten wel te overtuigen zijn aan de basis die oh, ik dat wil ik nog gaan naar de, de laatste uitdaging. Dat is misschien, misschien ook de moeilijkste, ik weet het eigenlijk niet. Uh, en dat gaat over het probleem van goedkoop steun. En dat, is, dat is een term die ik niet zelf bedacht heb. Dat is een term bedacht door Jurgen de Wispelaar, een collega-onderzoeker van mij. Ook een Vlaaming. Ook een Vlaamming. Hij woont al denk, 20, 30 jaar niet meer in Vlaanderen, maar het is in Vlaanderen. En die bekijkt in zijn onderzoek onder andere wat politieke partijen te zeggen hebben over basisinkomen. En een van de patronen die hij heel sterk zag was dat in heel wat landen er altijd politieke partijen zijn geweest die zich wel uitspreken voor een basisinkomen in een partijprogramma en soms ook wel meer in de media komen. Maar van zodra die partijen eigenlijk aan de macht komen, dat idee van een basisinkomen. Dat is weg. En dat noemt hij, dat is goedkope stilstil. Je zou ook kunnen zeggen dat zulke peilingen, dus waar we het eigenlijk al heel lang over gehad hebben, misschien ook een vorm van goedkope stil is. Het is namelijk heel makkelijk om in een peiling te zeggen, ja ik ben voor het ze. Want je weet dat er niets zal veranderen aan jou. Inkomstenbelastingen, er er niets veranderd aan je inkomen, dat is ook niets verandert in de maatschappij, want het is geen bindende stem of zo. Je zegt gewoon ja, in een peiling, wat is het niet. Dus dat zou kunnen dat dat een probleem is van de Daar is mogelijk wat bewijs voor te vinden. Het, school, het schoolvoorbeeld dat ik, dat ik daar graag geef is het, het Zwitsers referendum over het basisinkomen. Wellicht zeer bekend bij de meeste jullie. In die weten ook wellicht wat de uitkomst daarvan was, hebben toen massaal tegen Maar iets boven de 20% dat eigenlijk gestemd voor een basisinkomen stemt. Die percentages die liggen veel lager dan wat we eigenlijk in peilingen gewoon zijn. Zwitsers zijn ook in peilingen niet de, de groep of de bevolking dat het meest voor een basisinkomen is, maar het ligt meestal wel wat hoger dan dit. Dus je zou kunnen zeggen Misschien zijn we met deze peilingen de, de echte steun van de bevolking al aan het overschatten. Dat kan, maar tegelijkertijd moeten we ook voorzichtig zijn met het resultaat van, van het referendum, omdat vaak wel eens de foutieve conclusie trekt dat zo'n referendum representatief is voor de bevolking. Dat is in die Zwitserse referenda helemaal niet het geval. We weten dat daar een aantal groepen over zijn, waaronder. Ouderen en mensen met hoger inkomens. En wat hebben we daar net gezien? Dat het net die groepen zijn die meer tegen de baan zijn. Goed, ik wil nog heel even afsluiten met wat ja, tips en tricks. Een beetje een samenvatting van, van wat ik vandaag gezegd heb. Maar het naamval zijn vijf ja, boodschappen die, die ik nog graag wil gegeven. Een eerste is vergelijk. De publieke steun voor een basisinkomen altijd met de steun voor zijn conferentie. En gebruik daarvoor liefst betrouwbare opinie. Dat tweede, dat spreekt misschien voor zich. Dat eerste, ik zei het daar straks al, als je naar beleidsmakers toestaat met de boodschap. Ja, 70% van de bevolking is voor een basisinkomen. dan blijft die beleidsmaker mogelijk met het idee zitten. ja, maar misschien steunt diezelfde 70% of 80% steunt misschien ook gewoon de sociale wijze. Dus waarom zou ik mijn nek dan uitsteken voor dat basisinkomen. Dus dit werkt pas als je echt kan aantonen, er is een kloof tussen bijvoorbeeld die sociaal bereisstand en dat basisinkomen. Dat is een eerste element. Een tweede is dat je vanuit het oogpunt van coalitievorming wat mij betreft voor een participatieinkomen moet gaan in plaats van een basisinkomen. Daarmee heb ik niet gezegd dat dat het eindproduct is. Ik zeg helemaal niet dat een inkomen beter is dan een onvoorwaardelijk inkomen. Wat ik zeg is dus dat dat de meeste kans heeft om op korte termijn door die politieke malen te gaan. Je kan daarna, nadien, op termijn nog steeds verder evolueren naar een volledig onvoorwaardelijk basisinkomen. Maar dat lijkt op dit moment voor de gemiddelde Nederlander een brug te ver. Die universaliteit en die volledige onvoorwaardelijkheid is moeilijk. Ik weet dat dit een punt is dat heel moeilijk ligt bij voorstanders van een basisinkomen. Omdat het natuurlijk die combinatie is die een basisinkomen op een basisinkomen maakt. En die ervoor zorgt dat, dat dat eigenlijk zijn volledig potentieel kan doen. Maar goed, het is meer een pragmatisch uh, standpunt. Ten derde, voer betrouwbaar onderzoek uit naar die maatschappelijke effecten van een basisinkomen. Dus wat gaat dat doen met aangenomen inkomensonderwerpen? Wat zijn daar prognoses voor? En beheers op de communicatie over die resultaten, dat is misschien nog het belangrijkste. Ik hey. denk, veel van jullie weten kennen wellicht de, de experimenten met de negatieve inkomstenbelasting, jaren 70, Canada en de Verenigde Staten. Eigenlijk best een aantal positieve resultaten uit die onderzoeken, maar er was één resultaat ja, dat niet zo goed was. En dat was het, het resultaat dat het aantal echtscheidingen toenam. Ja. En dat is toch een van de grote doten, in de Amerikaanse context. Oh, nee, het was, het was niet zo aan, dus, dat was nog een soort van de Maar daar gaat het over teheersen communicatie. En dat is, moeilijk, dat is natuurlijk makkelijk te verleggen aan gaan. aanvinding. Dat moet je wel zoveel ja, mogelijk proberen te doen. Ja. Wat ik ook altijd zou aanraden is om niet echt te focussen op die linkse kiezer, maar te ook die rechtse kiezer mee te krijgen in het verhaal. Dat kan op een aantal manieren. Dit is één concreet voorbeeld hoe men dat, dit is een onderzoek uit de Verenigde Staten, waarbij men een groep conservatieven vraagt heeft aan een groep liberalen. En men dan verschillende argumenten heeft gegeven waarom een basisinkomen er goed komen. En bij de liberalen zag je eigenlijk, ja, die steun is altijd redelijk hoog argument doet er niet toe. Maar bij de conservatieven zag je dat vooral het argument dat een basisinkomen Zorg voor vrijheid ten aanzien van de overheid. Dat was voor hen een doorslaggevend argument. Het maakt van die conservatieven nog steeds geen mega grote fans van het basisinkomen, maar het zorgt ervoor dat hun tegenstand naar beneden gaat. Kan je dit repliceren in Nederland? Ik denk niet. Dat idee van oh met de vrij zijn van de overheid, ja, dat is wel typisch Amerikaans, denk ik, in de Nederlandse context. Niet zo goed gaat werken. Huh? Misschien wel, jullie kennen het context het de context meer. Ja. Ja. Dus, ja. Maar wat ik maar wil, wil aangeven, is dat je ook moet zoeken naar argumenten die eigen kiezers kunnen overtuigen. Ik die groepen die het basisinkomen het meest genegen zijn om hun stem aan En dat gaat in eerste instantie natuurlijk over de stembus. Zorg ervoor voor dat jongeren gaan stemmen, dat mensen met een laag inkomen. Dat, dat is de standaard boodschap. Het kan ook gaan over, mocht er ooit een referendum komen in Nederland hierover, kan gaan over enzovoort. Probeer die groepen mee te krijgen. als laatste, vertrouw nooit blind op buitenlandse mensen. joh is toch niet het Belgisch. Is staat niet onderzoek? Ja. Ja. Nee, maar wat ik, ik, ik heb al denk ik aangekondigd dat elk land hier uniek in is. En de publieke opinie is in elk land uniek. Dus ik zou nooit zomaar iets dat in, in de Verenigde Staten, ik heb het voorbeeldje hier gegeven, mm -hmm. jullie zeggen dit zou ook in Nederland kunnen. Ik zou daar niet blind van uitgaan. Ik zou dat proberen te testen en te kijken: van, is dit ook effectief? Is dat argument over vrijheid, is dat iets wat rechtse kiezers aanspreekt in Nederland of is dat iets Amerikaans? Dus probeer telkens voor jouw eigen land, voor jouw eigen context te begrijpen wat er aan hand is. <kwijnt> en ik zou graag afsluiten. Ik begin en ik sluit graag met plaatjes. En dit is het plaatje waarmee ik wil afsluiten. Ik ben begonnen met de, de roos. Dit is een ijsberg, omdat ik er heel sterk in geloof dat het onderzoek dat ik doe en dat veel van mijn collega's doen, en ook de kennis die jullie daar hebben over het onderwerp. Dat dat nog steeds maar het tipje van de ijsberg is. We weten nog niet zo heel veel over de publieke opinie ten aanzien van de basisinkomen, dan we misschien wel denken. En ik denk dat het dan onze opdracht is om telkens meer van die ijsberg uh, te laten zien. Daar wil ik mee afsluiten. Mevrouw heel hartelijk dank. Dank Pas naar de inboeken. Goedie Becker. ben je ja, uh, lezen op de terug- en ja, antwoorden. Goedie Becker voor de sprekers. Heel ja. hartelijk bedankt. En nu is het Poggel. Dank jullie wel.